Hey, ik ben Lena van Voice en in deze video toon ik hoe je je uitgaand nummer kan wijzigen. Heb je meerdere telefoonnummers, dan kan je per toestel kiezen met welk telefoonnummer je uitbaalt. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Wil je je uitgaand nummer, dus het nummer dat zichtbaar is voor je klanten, wijzigen? Dan denk je dit per VoIP-account te doen. Ga eerst naar Beheer en daarna naar VoIP-account. Selecteer het VoIP-account waarbij je het uitgaande nummer wil veranderen. Scroll naar beneden tot uitgaand nummer en selecteer daar het nummer waarmee je wil uitbellen. Klik op opslaan om je wijzigingen te bewaren. Je kan hier dus per VoIP-account selecteren met welk nummer er gebeld moet worden. Per VoIP-account ga je naar uitgaand nummer en kies je met welk nummer je wil bellen. Je kan hier ook de uitgaande naam wijzigen per account, als ook belgerechten toekennen. Vink bijvoorbeeld een van de rechten uit wanneer deze persoon hier niet naartoe mag bellen. Dankjewel voor het kijken van deze video. Is het niet goed gelukt of heb je hulp nodig? Bel gerust support op 03 303 4020.